Kom je naar de Gentse feesten, vermeedt blaren en draag geen nieuwe schoenen uit de zolden. Deze opvallende tweet stuurde het Rode Kruis gisteren in de wereld in. Verplegers moesten in het centrum van Gent de voorbije dagen heel wat blaren verzorgen. En Heeft u al pijn aan uw voeten? Uh, nee, ik heb ze op zich wel goed ingelopen, dus ik heb er nog geen last van gehad. En waarom heeft u dan een nieuwe schoenen aangedaan? Uh, nou, ja, Ik dacht, we gaan veel lopen en deze lopen lekker. En ik, had, ik, dus ik krijg nooit last in deze schoenen, dus daarom. Uh, ik heb bewust mijn sportschoenen nagedaan, dus uh, ja voor een heel dag te stappen. Zou u naar de Rode Kruispost gaan, mocht u belijnen hebben op uw voeten? Uh, mocht dat hier zichtbaar zijn, <laughs> dan zou ik dat zeker doen, ja. Ik dacht, ja, misschien gaat het wel regenen. Ik ben vertrokken sinds die en toen was het zo heel bolig, dus ik dacht, van, sandalen of mijn schoenen? Ik wist eigenlijk niet. Ik heb mijn sandalen in de auto laten en ik heb mijn sandalen maar aangedaan voor alle zekerheid. Ik heb mijn plekkertjes bij, altijd. Het wagen die altijd bij, dus moest het zijn, kan ik me altijd verzorgen, zelf verzorgen. Ik heb geen nieuwe schoenen aan. Ik wou normaal nieuwe schoenen aandoen, maar ik mocht niet van mijn mama. Ze zei dat, dat, ik, dat ze dat gelezen op het laatste nieuws van het Rode kruis Heb je zelf slechte schoenen aan? Uh, nee, ik heb momenteel schoenen aan dat ik al vier jaar heb, denk ik. Om, <laughs> ja, omdat uh, het is toch voor een ganse dag rond te lopen en zo. En als je dan nieuwe schoenen aan doet, ten eerste, ze zijn al direct vuil. Ten tweede, dan heb je blij en, en dan, ja. Uh, Amuseert je ook minder, want je zit constant te denken van ja, mijn voeten doen pijn.